Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 3 oktober. De nederigen krijgen hulp. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Petrus 5, vers 6. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag dan zal Hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Alhoewel Jezus ons uitnodigt om al onze zorgen op Hem te werpen, waarom weigeren velen van ons dan om ze los te laten? Misschien beseffen we niet hoe ongelukkig we zijn wanneer we de last van zorgen dragen. De enige manier om overwinning in ons leven te hebben is door Gods wijsheid te volgen. En Hij zegt dat we moeten stoppen met ons zorgen te maken als we vrede willen hebben. Dus als er gebeurtenissen op ons pad komen die ertoe leiden dat we ons zorgen maken, dan hebben we Gods hulp nodig. Hoe krijgen we die? 1 Petrus 5 vers 6 zegt dat we ons nederig moeten onderwerpen. Dat lijkt vrij duidelijk en eenvoudig. Toch blijven sommigen ermee worstelen omdat ze te koppig zijn om hulp te vragen. Maar de nederige ontvangt hulp. Dus als jouw manier niet werkt, waarom probeer je het dan niet op Gods manier? Wanneer we ons buigen en Gods hulp vragen, dan is Hij in staat om zijn kracht in onze situatie vrij te zetten. Alleen dan kunnen we echt genieten van het leven. Dus onderwerp jezelf vandaag en laat Hem voor jouw bezorgdheid zorgen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik weet dat ik zelf mijn leven niet vredig kan aanpakken. Dus onderwerp ik mijzelf vandaag aan u om uw hulp te vragen.